Dit jaar hebben we een nieuwe stemtool. Dat is allemaal niet zo eng, maar misschien vind je het wel handig om er samen even naar te kijken. Dit jaar is er geen vrije keuze meer in de stemtool. Betekent dat dan minder vrijheid? Integendeel, je kunt geheel vrij kiezen. Dat kan op twee manieren. Of je gebruikt onze A tot en met Z-lijst, die je vindt achter de filterknop... Of je gebruikt de zoekbalk. Door in de zoekbalk te typen verschijnt vanzelf het nummer wat je zoekt. Gebruik vervolgens het plusje om deze toe te voegen aan je lijstje aan de linkerkant. Toch liever niet dat nummer? Druk dan op het prullenbakje. Het nummer verdwijnt dan uit je lijstje. Kun je je nummer niet vinden in de zoekbalk? Je kunt dan ander nummer toevoegen kiezen. Vul de artiest en de titel in en het nummer verschijnt in je lijstje. Aan de linkerkant. Als je klaar bent met je lijstje, klik je onderaan op Motiveer je keuzes. Let op, dat kan alleen als je minstens 5 en maximaal 35 nummers hebt gekozen. In dit scherm kun je ons vertellen waarom je voor een bepaald nummer hebt gekozen. Dat is niet verplicht, maar we vinden het wel erg leuk om te horen. Misschien dat we jouw motivatie gebruiken voor onze radio- of televisieuitzending. Als je klaar bent, druk je op jouw gegevens. Vul hier je naam en e-mailadres in. Je kunt de lijst alleen insturen als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Informatie zoals je postcode en je telefoonnummer mag je invullen, maar dat hoeft niet. Onderaan vind je een zogenaamde reCAPTCHA, die controleert of je geen machine bent. Nou denken wij niet dat je een machine bent, maar je weet maar nooit en we willen die lijst natuurlijk wel eerlijk houden. Je kunt nu drukken op naar enquête. Het invullen van de enquête is ook niet verplicht, maar als je er zin in hebt om ons te vertellen welk instrument je bijvoorbeeld speelt of misschien wel alleen wat voor huisdieren je hebt, horen we dat graag. Dit soort informatie gebruiken we dan tijdens de uitzendingen in de laatste weken van het jaar. Daarna kun je zien waar je op gestemd hebt door te drukken op jouw stemlijst. Je ontvangt vervolgens in je mail een link waar je ook nog een keer je stemlijst kunt nakijken. Deze link kun je delen met je vrienden, zodat ook zij kunnen zien wat jij gestemd hebt.